Hoewel ik niet onbekend ben met het gebruik van AI, was vandaag weer eens zo'n momentje waarop ik me toch serieus weer eens verbaasde. Ik zal je laten zien waarom. Als je ChatGPT kent, dan weet je dat de antwoorden verschijnen alsof ze door de chatbot live ingetipt worden. Ik had voor een ander onderwerp een paar vragen en antwoorden die ik in een video wilde laten zien. Maar dan zonder ze nog een keer op te nemen. Ik wist dat ik het effect met behulp van JavaScript eenvoudig zou moeten kunnen nabootsen. Een zoekopdracht via Google leverde me een veelvoud aan scripts op, soms met plugins, soms direct in JavaScript, met demo en zonder demo. Maar, ik kreeg het niet werkend. De uitdaging was dat ik niet één maar twee teksten na elkaar wilde laten verschijnen. En in JavaScript wachten de procedures standaard niet op elkaar. Dus verschenen beide teksten tegelijkertijd op het beeldscherm, ondanks dat ik ze na elkaar aanriep. Online waren er wel oplossingen voor. Asynchrone functies die op elkaar wachten en zo. Maar ik kreeg het niet aan de praat. Totdat ik me realiseerde dat ik het ook gewoon aan ChatGPT zelf kon vragen. Dus vroeg ik ChatGPT voor de JavaScript code die het type-effect in de antwoorden reproduceerde. Ik kreeg eerst alleen JavaScript code terug, logisch dat was waar ik naar gevraagd had. En ook nu maar met één tekststring. Dus stelde ik mijn vraag wat preciezer, pas de code aan zodat ik twee variabelen kon hebben, eentje genaamd question, de andere genaamd answer en die moesten dan na elkaar getoond worden. En oh ja, voeg er ook wel CSS opmaak aan toe. Geen probleem voor ChatGPT. De video speelt overigens niet versneld af, die is werkelijke snelheid. Tja, je krijgt waar je om vraagt bij deze chatbot. Hier had ik nog niet echt iets aan. Ik moest het samengevoegd hebben in één HTML document. Dus vroeg ik daarnaar. Eigenlijk vind ik het geven van commando's bij een chatbot niet echt prettig klinken. Maar ik heb inmiddels gemerkt dat kort en duidelijk de beste resultaten oplevert en lang en netjes geformuleerd er ook toe kan leiden dat de chatbot zegt dat het kan en je geen echt antwoord krijgt. In dit geval wel. Het resultaat is een HTML-document met de CSS, de twee variabelen en de JavaScript code. Meteen even online uitproberen. Niet helemaal wat ik gevraagd had. Het antwoord komt sneller dan gevraagd. Dus even laten aanpassen. Je ziet dat het mij meer moeite kost om de vraag te formuleren dan het chatGPT kost om een antwoord te geven. En ja hoor, hier komt een nieuwe versie van de HTML. Het lijkt erop alsof het antwoord net op het einde afbreekt. Het was ook wel heel erg uitgebreid, alleen de HTML op het einde was goed genoeg geweest. Maar ik krijg het antwoord waar ik om vroeg, dus knippen en plakken om uit te proberen. En ja hoor, het werkt. Nu de opmaak nog een beetje aanpassen en de snelheid van de beide teksten variëren. Ik wil dat de vraag twee keer zo snel getoond wordt als het antwoord. En even het fonds dat ChatGPT zelf gebruikt invoegen. Ook hier heeft ChatGPT geen enkele moeite mee. Ik heb niets aan alleen de wijzigingen. Ik wil dat ze in een nieuwe, aangepast HTML-pagina worden gevoegd. Geen probleem. Knippen, plakken en testen. Het werkt zoals ik voor ogen had en zelf niet voor elkaar kreeg. Kun je me vergeven dat ik de neiging voelde om de chatbot te bedanken voor de hulp en de code? Ik heb al heel wat meer voorbeelden gezien van mensen die ChatGPT voor Arduino, Python, R, SPSS, etc. gebruikt hebben. Het voelde voor mij nog vooral als een beetje lui zijn. Maar dat de chatbot me daadwerkelijk zou helpen met een script dat ik zelf, met heel wat jaren programmeerervaring niet voor elkaar kreeg, dat was toch wel een verrassing. Vervelend is dat deze chatbot naar verwachting over een tijdje gewoon geld gaat kosten voor gebruik. En ja, ik weet dat er ook voorbeelden zijn van onzincode die op deze manier geproduceerd wordt. Maar het lijkt er ook wel op dat het soms een kwestie is van slimme pramts Weet je nog dat we dat vroeger ook moesten doen voor het vinden van pagina's op internet? In de tijd van voordat Google zei bedoelde je wellicht, als je een spelfout maakte?